Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Oké, okay, VWO 2019, eerste tijdvak opgave 21. Quantum Mechanica. En het gaat over guren, over ruiken. En we hebben al gehad in de opgave, dat we dat van tevoren al gehad, dat een, een zeg maar een interactie mogelijk maakt tussen een donor en een, recept, en een acceptor. En dat, dat, dat als die acceptor inderdaad een elektron binnenkrijgt, dat dat dan een signaal aan de hersenen gaat dat je iets ruikt. Oké, okay. staat allemaal in de opgave, dat uh, kun je rustig doorlezen. Dit is een soort tekening van het molecuul. Ik weet het, dat het op een mannetje lijkt, maar het is een molecuul. Oké, okay. we hebben gezien al bij opgaven opgave hiervoor dat um, als dit gebeurt, dat alleen maar kan gaan als het naar... Een niveau lager gaat. Want je kunt natuurlijk nooit meer energie erin in gaan stoppen. zonder dat je dat op een manier ergens vandaan haalt. Dus in principe wat er gebeurt. is dat er energie van de donor naar de acceptor gaat. En dat gebeurt doordat er een geurmolecuul tussenin zit. Oké, okay, nou. En dan komt er een stukje theorie. Wat je misschien nog niet helemaal op je netwissel hebt gehad bij de lessen. Maar dat maakt niet uit. Lees het gewoon rustig door wat er staat. Ook weer zoiets, dat is heel vaak goed advies. Lees gewoon rustig door wat staat daar nou precies allemaal En dan zeggen ze het volgende. Nou, dit molecuul zit vol met CH-bindingen. Nou, dat is een natuurkundexamen, geen scheikundexamen, dus ik doe net alsof ik niks weet. CH-bindingen, nou, het zal wel. En dan zeggen ze: die CH-bindingen, die gedragen zich als een massa-veersysteem. Dat ken ik, massa veersysteem Oké, okay, nou blijkbaar trillen die dingen of zo. Nou prima, dat zal wel. He? Nogmaals, zo, zo, ik, ik, ik, ik, zo werkt dat ook echt. Ik van, nee, ja, oké, okay, ik wist dit nog niet, maar dat zal dan wel. Nou prima. En dan zeggen ze, dat massa veersysteem dat ziet er ongeveer als volgt uit. De energieniveaus in dat massa veersysteem want het is een kwantummechanisch systeem, dus je hebt energieniveaus, discrete niveaus, aparte niveaus, waar niks tussenin zit, weet je nog wel. Oké, okay, dan zeggen ze, nou het ziet er zo uit. Hier staat de afstand tussen de CH, hè, de afstand tussen die twee, die twee atomen. Die dus trillen met elkaar. En hoe harder ze gaan trillen, hoe groter die afstand kan gaan worden. Hier staat de energie uit. En dit zijn de niveaus waarin dat trillende systeem zich kan bevinden. Dat staat gewoon helemaal in de tekst die we in de opgave hebben staan. Dat is, misschien is het nieuw voor je, maar dat maakt niet uit. Dat is gewoon wat ze nu aan je vertellen. Dus dat ga je zeker gebruiken dadelijk. En dan zeggen ze... Die energieniveaus, hè, dat, dat zijn dus de energieniveaus waarin dat CH-molecuul, dat trillende molecuul, zich moet bevinden. Daartussenin kan niks bestaan. Dit kan niet. Je kunt niet hier zitten. Dat is wat, wat ze zeggen in de opgave. Okay. En zeggen ze ook nog, we hebben daar een mooie formule voor. De formule die geeft wat de energie is, die hoort bij een kwantumgetal. Dat is het vibrationele kwantumgetal, maar dat doet niet toe. N is 1, 2, 3, 4, 5. Enzovoort. het begint bij 0 en daar hoort deze formule bij. Dus wat is de energie bij stapje... Uh, nou, laten we maar even een stapje pakken, stapje 1. Hé, die is dus gelijk aan Hf keer 3 tweede. Hier zie je. En wat is dan de energie van uh, nummer 2? Hf keer 5 tweede. Oké, okay, dus blijkbaar is het verschil in energie tussen twee van deze dingen is gelijk aan H keer F. Dit is delta E en blijkbaar is dat gelijk een HF. Dat heb ik gewoon uit de formule gehaald. Ik heb nog niets gedaan, ik heb niets over de som gedaan. Ik heb alleen maar gezegd van, van wat, gewoon even gekeken naar wat hier allemaal staat. Gewoon even gewoon hier gekeken wat is hier allemaal aan de hand. Oké, okay, nou komt die. Nou zeggen ze, als dit gebeurt, hij gaat van de donor, een elektron gaat van daar naar, een andere, naar deze toestand toe, door dat geurmolecuul ge en in in dat proces gaat dat deze één van deze bindingen, één van deze bindingen gaat één stapje, precies één stapje omhoog in deze ladder. Dus die gaat bijvoorbeeld van nou, laten we even dit voorbeeld aannemen, van daar naar daar. Dus dat elektron dat, dat, dat maakt een stap van 3 elektronvolt naar 2,88 elektronvolt. En in dat proces gaat dit de 1CH binding gaat precies één stapje omhoog. In deze ladder. Oké, okay, nou en nou zeggen ze vervolgens, bepaal dan deze frequentie. Dat is de vraag, bepaal deze frequentie die, die, die hier, waar het hier over gaat. Oké, okay, nou dan gaan we eens even kijken. Um, laten we gewoon eens even gewoon beginnen. Ik zie bijvoorbeeld hier het verschil tussen 3,0 en 2,88. Er is hier sprake van een energieverschil wat gelijk is aan 3,0 min 2,8. 88. Laten we nou echt een nulletje achter zetten voor de significantie. En dat is dus 0,12 elektronvolt. Oké. Okay. Dus er komt hier ergens, komt 2,0,12 elektronvolt vrij. He, want hij gaat van 3,0 naar 2,88. En we weten dat die energie, die 0,12, die wordt gebruikt om dat trillende, die trillende binding, die CH-binding, één stapje omhoog te brengen. Oké, okay, wacht eens even. Dat betekent dus dat deze 0,12 gelijk moet zijn aan dit energieverschil. Nogmaals, ik bind 0,12 doordat ik een stapje naar beneden ga in energie. Er staat in de opgave dat dat stapje, die energie gebruikt wordt om één binding, de CH-binding, één stapje omhoog te laten gaan die ladder. Het maakt niet uit welk stapje, want alle stapjes zijn even groot. Hè? Dat is wat hier staat. Alle stapjes zijn even groot. Het maakt niet uit welk stapje. Hoef je hoeft niet te zeggen. En daaruit kun je dus concluderen dat uh, de delta E hier links, die 0,12 gelijk moet zijn aan deze delta E. Nou, wat was die delta E? Dus 0,12 elektronvolt is gelijk aan h keer f. Ja. Dat is wat die staat. Deze delta E was h keer f, deze delta E is 0,12 elektronvolt, dus blijkbaar is h keer f 0,12 elektronvolt. Dat is wat hier uitkomt. Het is uiteindelijk gewoon optellen en aftrekken, echt buitengewoon eenvoudig. Als je het eenmaal snapt, zie je hoe het, hoe het werkt. Um, nou ja, vervolgens moet ik natuurlijk even wat gaan rekenen en dan moet je goed oppassen. En dan moet ik f gaan uitrekenen. f is dan gelijk aan 0,12 elektronvolt um, gedeeld door de, die plankconstante. constante Nou ja goed, dan moet je nog eventjes gaan, uh, dat is natuurlijk gelijk aan 0,12. Uh, keer 1,6 uh, keer 10 tot de macht min 19 en dan moet je dan delen door uh, 6,63 keer 10 tot de macht min 34 Oké, okay, dat, dat is even een gedoe, hè. dat is even nog het, het, het, het gerommel dan moet je ook een beetje rekeningspensier oppassen met de haakjes enzovoort, enzovoort. Da, da, da, maar de, afgezien daarvan, als je dat dan netjes doet dan komt die er vrij snel uit, ik heb het natuurlijk niet uit mijn hoofd uitgerekend, maar dan komt inderdaad 2,9 keer 10 tot de 12 hertz hè, want het, de frequentie is hertz, komt hier uit wat maakt deze opgave nou moeilijk? Um, ik denk ten eerste dat je een stukje theorie krijgt wat je misschien niet helemaal op je netvlies hebt gehad van tevoren. hangt er een beetje vanaf hoe ver je in je les precies bent gegaan. Maar het kan dus zijn dat dit nieuw is voor je en dat betekent gewoon dat je dat moet verwerken. Van wat staat daar nou precies, oké? Okay. Um, de, de, de verbinding hiermee die leggen ze in de opgave. Dat hoef je zelf niet te doen. Je, weet je, ze zeggen gewoon als je van A van D naar A gaat, Hey, en je hebt al in de vorige opgave geleerd dat dat dus naar beneden gaat. Als het omhoog gaat, maak je daar een fout. Maar dat is een doorrekenfout, als het goed is niet meer uh, fout gerekend. Maar goed, we gaan ervan uit dat je, uh, je naar nee, 2,88 bent gegaan. Dan heb je dus 0,12 hier, verschil. en die energie dat, die moet ergens naartoe. En die wordt gebruikt om deze eentje omhoog te brengen. Als je eenmaal daar bent, ja, dan is het een kwestie van de dingen opschrijven... en, en, en gewoon de, de rekenmachine goed gebruiken, zeg maar. En natuurlijk niet vergeten... Uh, twee dingen, ik heb ik hem ooit geleerd van een leerling, en echt buitengewoon waardevol, van een leerling geleerd hoe je nou je laatste vijf minuten van je examen gebruikt, doe je twee dingen, je kijkt bij elk antwoord wat je gegeven hebt, elke berekening, kijk, doe je het volgende. Eén strepen onder als er een eenheid achter staat, één zet er nog een strepen onder als je significantie goed is. Want we hebben hier twee significante cijfers, daar ook, daar drie, nou dan maken we hier twee van. Dat, dat is natuurlijk een ander verhaal. Er zijn ook filmpjes over als je die wilt bekijken. Maar dit is een controle. Dus Uiteindelijk als jij je, je examen inlevert, staat onder elk antwoord dat je gegeven hebt, staan twee strepen, waardoor ik weet dat jij zelf bewust bent nagegaan, oké, okay, staat er een eenheid achter? Ja. En heb ik significantie? Ja. En dat kan je al heel snel... Ik, ik heb examens nagekeken waarbij dit... Zes of zeven punten op het totaal, hè, van zeventig van, van of zo, uh, kon schelen. Dus echt erg belangrijk. Nou goed, dat was even een laatste tip. Heel veel succes met de opgave over kwantummechanica dit jaar.